Hé hey, Roosje, hé hey, Roosje. Oh Roosje. Ik moet even kijken wat Joyce aan het doen is, want hij gaat het waarschijnlijk wortels aan mijn jas pakken. Oh Joyce, oh Joyce, oh kijk eens Joyce. Ja, dat gaat altijd gaat heel moeilijk. Nou, dit is er één. Kijk eens Joyce. Oh Joyce. Hé, hey, Roosje! Oh, Blackjack! Oeh, Blackjack gaat naar achter. Kom maar, Roosje! Wat ben je traag, Roosje! Kijk eens, Roosje! Oh, Roosje! Oh, Joyce! Kom maar, Joyce! Kijk eens, Blackjack! Oh, Blackjack. Oh, Roosje heeft nog wat liggen. Hé, hey, Roosje. Oh, Roosje, je bent wel een beetje mager, Roosje. Zo, zo, zo, zo, zo Straks krijg je, je kracht voor. Oh, Joyce, kom maar, Joyce. Oh, niet aan mijn jas zitten, aan de bel. Kom maar, Joyce. Nee, Blackjack, je mag een klein stukje. Kijk eens Joyce, oh Joyce, oh Joyce, je bent een beetje vies geworden Joyce. Hé, hey, Joyce, oh black jack, geen rollen black jack, oh black jack, oh black jack, kom maar, Joyce. Nou, eerst mag Roosje wat. En Annabel mag ook wat. Hop, kom, kom, hop. Oh, jullie willen altijd alles hebben. Kijk eens Joyce! Kijk eens Joyce! Ho, Joyce! Hé, Joyce! Oh, hey, oh Annabel niet gemeen doen! Ho, oh, Joyce! Annabel is een beetje lastig. Hé hey, Roosje! Hé hey, Blackjack! Kijk eens Blackjack! Oh, ik liep tegen Roos aan. Oh Roosje! Hé hey, Blackjack!